...de Remea e-Twist uitpakken en installeren. Gefeliciteerd met je aanschaf van de Remea e-Twist. De verdraaid slimme thermostaat waar gemak en comfort samenkomen. In de verpakking vind je de e-Twist thermostaat en een gateway. In de e-Twist doos tref je de Remea e-Twist thermostaat... ...de muurplaat inclusief het benodigde bevestigingsmateriaal... ...en een handige quickstart handleiding. In de doos met gateway vind je een handleiding de gateway inclusief het benodigde bevestigingsmateriaal, een voedingskabel en stekker. Nu kun je aan de slag. Vergeet niet voordat je start met de installatie de spanning van de cv-ketel te halen. Om de e-twist thermostaat te installeren, bevestig je de grondplaat aan de muur en sluit je de bekabeling aan. Klik vervolgens de Runea e-twist vast op de muurplaat. Bevestig de gateway met de meegeleverde schroeven aan de muur in de buurt van de cv-ketel. Sluit nu de thermostaatkabel vanaf de e-twist aan op de aangegeven aansluitklem op de gateway en sluit vervolgens de bekabeling aan op de open-term aansluitklem van de ketel. Het maakt hierbij niet uit hoe je de beide draden aansluit. Zodra je de stekker in het stopcontact steekt, gaat het lampje op de gateway branden. De gateway is juist aangesloten zodra het lampje continu groen brandt. Voor ketels met ingebouwde gateway hoef je alleen de e-Twist op de muur te installeren en te verbinden met de cv-ketel. De Rumea e-Twist. Vertraait makkelijk.